Hallo en welkom bij Palsmodel Trainstaf. Vandaag de AD Trans Blue Tiger van Mehano. Uh, deze Amerikaans uitziende locomotief heeft uh, ook in Europa rondgereden. In uh, Duitsland, het dichtstbijzijnde land in ieder geval. En verder geloof ik nog Pakistan of iets Het bedrijf wat deze locomotief... Uh, Maakt heeft, is ook vrij snel overgenomen door uh, Bombardier en um, ik denk niet dat deze ooit in Nederland gereden heeft, maar ik heb hier een exemplaar. Het is een, uh, een goed zware locomotief. Uh, ik heb ook nog allerlei losse onderdelen die er nog op kunnen. Zo, even die weg. Een goed zware locomotief. Uh, deze is al voorzien van een decoder. En uh, ik ben benieuwd hoe die rijdt. Net als uh, de hij rijdt zoals de klas 66 die ik een tijdje terug heb laten zien. Dan uh, zou ik daar heel blij mee zijn. Want ik vond dat die bijzonder fijn over de baan heen ging. Uh, ik ga eventjes mijn spoor aansluiten op... Dat ik ermee kan rijden. En ik weet in ieder geval dat er een decoder in zit. Um, en ben benieuwd hoe die het doet. Hij maakt in ieder geval uh, goed veel herrie op de rollenbank. Uh, hij reageert op de commando's. Uh, ik heb al gekeken, het is een, waarschijnlijk een Lockpilot Basic 2, maar het kan ook een Roco of een andere simpele decoder zijn. Uh, ik kan ermee instellen de back-EMF, de uh, maximum voltage verlichting en dat is het, uh, wat ik uh, op dit moment ook voldoende vind ik. gaan ga er niet veel meer uh, van gebruiken. Um, ook achteruit maakt hij een boel herrie. Uh, er zitten vond- uh, en sluitverlichting op die meewisselt met de richting. Iets wat ik niet makkelijk op camera kan krijgen. Maar hopelijk dadelijk wel op de baan. Want natuurlijk ga ik hier een rondje mee rijden. Ehm... Um, dus een goed zware lok. Uh, loopt lekker snel. Uh, ik ga eens even wat uh, wagons zoeken om erachter te hangen. Bedankt voor het kijken, like, subscribe, reageer en uh, graag tot een volgende keer.